We zijn Hexagon, een video, uh, duo. We maken video's, performances, installaties. Ja, we focussen ons nu vooral op VJ-werk. Dit is een Isa Zohédron. kan We waren een tijdje heel erg geïnteresseerd in geometrische vormen. Ja, en wat we hadden met plat beeld: als je VJ op een plat scherm, dan is er weinig interactie met het publiek. We vinden Bring Your Own Beamer echt heel tof. Vooral ook omdat het, het geeft een mogelijkheid voor jonge mensen om, om te laten zien waar ze mee bezig zijn. Het is eigenlijk een soort uh, ja, open podium. Het yeah. is ook voor iedereen toegankelijk, dus je ziet ook heel veel wat andere mensen doet en dat inspireert ook ontzettend.